O God, bron van alle leven, U bent mijn verlangen. O liefdevolle aanwezigheid, U voedt mijn ziel en mijn hart. O eeuwigheid die alles omringt, ringt. Uw aanwezigheid vervult mijn wezen diep. Ik open mijn hart voor U, mijn geliefde, opdat U in mij kunt toenemen. Neem toe in mij, o bron van alle leven, neem toe in mij, versterk uw kracht. Neem toe in mij en maak mij zacht, vervul het verlangen in mijn hart met uw oneindige liefde en maak mijn hart tot uw woonplaats.